Je kunt je cheque doneren aan elk initiatief dat aan het sparen is. Zorg ervoor dat je de cheque eerst geactiveerd hebt zodat de waarde van de cheque op je account staat. Om te doneren ga je naar het initiatief dat je wilt steunen. Op de initiatiefpagina vind je hoeveel het initiatief heeft gespaard en hoeveel het initiatief nog nodig heeft. Klik op de knop Doneer om geld te kunnen doneren. Naast een donatie kun je je ook aanmelden als vrijwilliger of een middel bijdragen. Om je check te doneren klik je op de knop Doneer. Selecteer of je wel of niet anoniem wil doneren en ga akkoord met de voorwaarden. Vul het bedrag in dat je wilt doneren en klik op de groene knop Doneer. Je donatie is nu van jouw saldo bijgeschreven aan het initiatief.